Steeds meer kunstenaars maken met de computer de meest mooie interactieve kunstwerken. Maar hoe leer je die eigenlijk maken? Gelukkig kun je je tegenwoordig, naast fotografie of schilderen, ook opgeven voor een cursus creatief programmeren. Dat kan op steeds meer plekken in Nederland. In de nieuwe cursus apps om in te lijsten leer je in vier lessen om een interactief visueel kunstwerkje te programmeren. Je krijgt je creatie zelfs als interactief schilderij mee naar huis voor aan de muur. Na afloop van deze beginnerscursus kun je niet alleen programmeren, je weet vooral of deze nieuwe vorm van expressie iets voor jou is. Kijk voor meer details op appsominterlijsten.nl.